Mijn naam is Stefanie Elatu, ik ben de derde generatie Melux. Ik ben vrijwilliger bij Landelijke Stichting Muluxse Ouderen en ik werk nu bij Stichting Pelita. Maar ik ben ook um, mantelzorger geweest, een oma had dementie en een tante had dementie. Dus ook ervaringsdeskundige en ik heb ook nog heel veel uh, mantelzorgers van mensen met dementie in mijn cliëntenbestand. En ik vind het een uh, mooie ochtend, een mooi webinar, omdat het nu ook bespreekbaar wordt gemaakt... en gedeeld wordt met de wereld, zeg maar, omdat we vaak onze verhalen niet delen... en dat we nu ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat, uh, dat is mooi samen, uh, samengevat. Ik kom zo meteen wel bij jouw volgende hoor. vraag. Want ik ben mm -hmm. voor de, met dezelfde vraag heel benieuwd naar jouw uh, eerste indruk, uh, Carolien, van deze ochtend. Ja, heel mooi dat uh, Stefanie wat jij nou zegt over dat delen, want dat, uh, dat komt eigenlijk voortdurend terug. En dat gevoel heb ik hierbij ook, van de, to, de morgen tot nu toe, en dat je daar zoveel van opsteekt. Het is dus een heel compact, intensief uh, programma, dat is heel veel uh, uh, verteld en, en, en gedeeld. En uh, ja, daar word je alleen maar rijker van. En, en ik ben zelf onderzoeker uh, van huis uit het gebied van ouder worden. En... Uh, ja, dan, ik heb ook meegewerkt aan, aan die dialog training, die online communicatietraining met name. Um, en je ziet bij deze sessie die we net, hè, dus de, de breakout, hoeveel nieuwe ideeën er dan toch weer komen. Hè? Terwijl ik, het, we hebben er een paar jaren gewerkt, dus met, met een hele mooie groep, jij was er, ook met jou. Hè? En, en toch komen er hele leuke nieuwe suggesties voor vervolgen, voor hoe het nog beter kan. Dus dat is toch het delen wat je, ja... Dat, wat je, dat je eigenlijk ook elkaar leert kennen en uh, toch een soort van sociale infrastructuur opbouwt. Dus ja. heel blij. Okay, nou zonder jou te, te willen overvragen, want dat is er wel een beetje, kan een beetje lastig zijn, maar heb je een voorbeeld van een, iets nieuws wat je gehoord hebt? Misschien gedurende het, uh, het project, maar misschien ook deze ochtend? Ja, wat ik bijvoorbeeld uh, in, in onze breakout uh, uh, hoorde, want we hadden natuurlijk wel uh, die online communicatietraining is, is met name ontwikkeld met mensen die opleiders die, die case management uh, bijscholing uh, geven. Uh, en natuurlijk hebben we gedacht van nou dit is natuurlijk ook heel mooi voor praktijkondersteuners of voor werkverpleegkundigen en iemand in het publiek zijn we, ja, maar ook voor ergotherapeuten. Uh, en zeker die ergotherapeuten die helemaal gespecialiseerd zijn in, in dementie. Uh, maar ook voor een bepaald project en samenwerkingsverband waar ze eigenlijk uh, juist aan die communicatie met mantelzorgers willen werken. Dus nou, dat, is, dat is gewoon heel, heel zinnig, heel praktisch. Ja, mooi, mooi. En Stephanie, want bij Caroline heeft al laten vallen dat ze een onderzoeksachtergrond ja. heeft en vooral betrokken is geweest in het betrekken van het onderwijsdeel en om te komen tot de. De uh, e-learning modules. En, en, en wat is jouw betrokkenheid in dit uh, project? Ik heb uh, als mantelzorger uh, meegedaan in de co-creatiegroep met mantelzorgers. Dus uh, met een mantelzorger van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, Gulas, die bij ons uh, in de breakout sessie 2 uh, zat en haar verhaal heeft gedeeld. Uh, met een mantelzorger van Chinese afkomst. En tijdens die. Uh, bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten hebben we onze ervaringen gedeeld en ook aan de hand daarvan zijn de producten die ook uh, op de website staan uh, gemaakt. Dus uh, we hebben ook onze eigen input kunnen geven en heel fijn is dat er nu ook video's zijn gemaakt en niet alleen maar uh, alles op papier staat of op een website wat ook niet vaak gelezen wordt of goed geïnterpreteerd wordt. En ik heb begrepen, naast uh, video's, ook uh, geluidmateriaal? Ja, hè? de Pod podcast. Ja. Ja, ik heb al uh, eentje mogen luisteren en het was gewoon heel herkenbaar. En wat voor mij als mantelzorger of uh, iemand van mijn luxe afkomst, hè, van een andere cultuur, misschien heel vanzelfsprekend is, kan voor een ander niet vanzelfsprekend zijn. En dat maakt dat het voor een professional wel goed is om te weten hoe gaat dat nou eigenlijk. Hoor ik je misschien ook wel zeggen dat het voor de professional ook goed is om nog eens een keer doordrongen te zijn van het feit dat er een enorme diversiteit is. Ja, ja. diversiteit. Dus en de cultuur, maar ook de context, zeg maar. Want ik ben natuurlijk derde generatie. En dan kun je zeggen, ja, je bent hier geboren en dus je bent, net als de Nederlandse mantelzorger eigenlijk. Maar Doordat ik toch opgegroeid ben in een luxe gemeenschap en misschien ook nog wel de intergenerationele trauma's doorloopt van generatie op generatie. Dat je daar ook nog mee te maken hebt met de loyaliteit, het zorgen voor die anderen, de anderen vooropstellen. Dus het mantelzorgen wordt daarin ook zwaar, omdat je ook die taak krijgt, ook als derde generatie. Ja. Nou hoorde ik uh, nog eventjes uh, over de, de producten, want ik ga zo meteen naar ja. een andere vraag toe. Maar ik, uh, mij is bijgebleven uit het gesprek met uh, Evelien en met Sawitri dat uh, uh, we niet alleen maar moeten focussen op, op cultuur. Nee, klopt. Uh, maar de persoon in zijn totaliteit uh, zien. En heb jij daar ook iets van gemerkt in jouw co-creatiegroep? Uh, ja. Want de, de, uh, je moest natuurlijk ook kijken van, uh, het was ook herkenbaar, in, je bent bijvoorbeeld de oudste of je bent de vrouw in de familie. Dat je dan inderdaad uh, vaak de taken hebt en de mannen een mindere rol of een andere rol krijgen. Dus dat was ook heel vaak uh, herkenbaar binnen de uh, co-creatiegroep van mantelzorgers. En het niet weten waar je moet zijn. Of niet de diagnose hebben, maar wel de symptomen herkennen. Maar dat de diagnose niet gesteld werd. Dat gaat echt over de grenzen van culturele diversiteit ja. heen, hè? Ja. Oké. Okay. Uh, uh, en en Carolien, nu hebben we uh, uh, een aantal producten gemaakt. die ingezet kunnen worden voor verschillende ja, types groepen mensen zal ik maar zeggen. We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan wat ergens wat tot een proefschrift gaat leiden. We hebben onderwijsmateriaal gemaakt, we hebben materiaal voor mantelzorgers gemaakt. Hoe vind jij dat we dat in verhouding tot elkaar moeten zien? Hoe kunnen we dat in een totaalplaatje neerzetten? Um, nou, zoals het, het project was opgezet, was het echt uh, het idee dat het, uh, het, het, uh, het promotieonderzoek van minaal dat dat een heel nou, eigenlijk de belangrijkste voedingsbron zou zijn om die producten te ontwikkelen. Uh, en natuurlijk is dat eigenlijk natuurlijk niet de enige bron, want uiteindelijk, hè, zeker als je in co-creatie uh, gaat werken, dan krijg je ook ter plekke weer de ervaringen van de mantelzorgers, van de professionals, waardoor je het nog meer diepte kunt geven. Dus dat, uh, dat is een hele mooie, ja, hele mooie interactie en heel uh, effectief ook. Ik denk dat wat hier in vier jaar is bereikt, dat, uh, ja, dat had je anders uh, veel langer geduurd. Want uh, normaal duurt zo'n zo promotietraject duurt vier jaar uh, en daarna uh, moet er weer opnieuw geld aangevraagd worden om eventueel daar nog uh, praktische dingen uit te ontwikkelen. En nu begonnen we eigenlijk al, uh, ja eigenlijk zo'n beetje halverwege al, van met nadenken en heen en weer pingpongen. Van hé, hey, wat kunnen we hier nu precies mee? Wat weten we nu? En wat kunnen we nu eigenlijk al inhoudelijk vertalen in, uh, in producten? Dus dat, uh, dat is in die zin heel efficiënt en het heeft ook geresulteerd in een hele mooie spontane ja, samenwerking. Ook, ook een soort uh, kennisinfrastructuur die, waar we heel lang mee vooruit kunnen uh, dat is een kennisinfrastructuur, dat is dus organisaties en uh, ja, uh, mensen met ervaringskennis of met wetenschappelijke kennis, die vinden elkaar niet automatisch zoals wij uh, normaal hier de Nederlandse kennisinfrastructuur in elkaar zitten. En uh, door zo samen aan de slag te gaan, uh, krijg je dat wel voor elkaar en dan vind je elkaar in de toekomst ook uh, veel gemakkelijker te vinden. Ja, je noemt de toekomst uh, al. En uh, kijk, zeker degenen die heel erg actief betrokken zijn geweest... Hè, in de totstandkoming van deze producten... die hebben misschien na kwart over twaalf het idee van... hè, hè, dit zit erop. Maar aan de andere kant weten we ook heel goed... het gaat nu eigenlijk pas starten. Hè. Dat wat gemaakt is, dat moet gebruikt worden. Dat, hè, we willen volgen hoe dat gebruikt wordt. Uh, Gaat worden en door wie? Uh, ja, misschien een beetje te vroeg om te vragen, maar Stephanie, wat zijn jouw ideeën daarbij? Welke, mag je, je kunt je ook beperken of je mag je ook beperken tot één product. Maar hoe zou jij dat verder willen brengen na vandaag? Ik wil het project weer bekendmaken, ook uh, bij mantelzorgers en uh, vooral ook bij uh, mantelzorgondersteuners, zeg maar. Ook als professional zelf zijnde. Ik zit dan in de uh, regio Limburg en heb natuurlijk ook contacten met uh, professionals, hè, met mantelzorgondersteuners. Maar ook uh, met mensen die uh, zorgen voor iemand met dementie. Want vaak weten ze niet eens dat ze mantelzorger zijn. Dus ook aan hun uh, materiaal laten zien, omdat ze er als ze er niet over willen praten wel op hun eigen momenten in hun eigen tijd naar bijvoorbeeld de filmpjes zouden kunnen kijken. Dat is heel mooi dat je dat zegt, want in de voorbereiding van vandaag uh, kwamen we spontaan ook op het idee en we is dan in deze Faros en Noom om uh, ook de mantelzorgers zelf, de oudere mantelzorgers en de ouderen zelf met een migratieachtergrond kennis te laten maken met dit product. Dus in de komende ja. week gaat uh, binnen één week tijd komen er in de regio Utrecht iets van 200 mantelzorgers en ouderen met een migratieachtergrond oh. bij elkaar waarin we inderdaad live willen laten zien wat er gemaakt uh, is. Dus dat is de kant van de praktijk, zal ik maar zeggen. En, uh, en wat, wat, wat, uh, wat, wat zijn volgens jou de vervolgstappen voor, voor het onderwijs en voor de wetenschap? Ja, ik denk uh, voor, voor, voor onze faros uh, uh, horen wij heel graag jullie ervaringen terug de komende weken natuurlijk. Komt goed. Uh, maar wij, voor ons is het uh, wij hebben het nu ook geïntegreerd in ons trainingsaanbod. Dus dat is, uh, dat is sowieso heel belangrijk. We worden online natuurlijk veel uh, geraadpleegd en we geven veel trainingen aan, uh, aan professionals, aan, aan POH's en case managers. Bovendien, als het gaat om die dialog training die online communicatietraining, die, die gaan we nu in ieder geval uh, uh, integreren in die. ...kost-HBO-opleidingen voor case manager. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een heel belangrijke stap. Want dan bereik je ook meteen tientallen uh, ja, uh, specialisten eigenlijk uh, per jaar. Dus dat uh, doen, zou ik zeggen. Doen. We gaan ons niet vervelen, volgens mij, de komende nee. tijd. Uh, nou, we gaan echt richting het einde van deze uh, ochtend. En, uh, maar toch uh, wil ik uh, jou eerst, met Stephanie, vragen... Wat zou je de deelnemers mee willen geven? Uh, naar aanleiding van deze ochtend, maar ook naar aanleiding van jouw eigen ervaringen. Dus het kan ook best wel persoonlijk zijn. Wat zou jij mee willen geven? Vooral uh, als het gaat om de professionals, uh, win het vertrouwen eerst, maak eerst contact. Ha, normaal ga je als professional meteen naar iemand toe, omdat hij een vraag heeft, maar het antwoord komt... Vaak niet direct, maar probeer ook een beetje een band op te bouwen, tijd te nemen om te luisteren naar hun uh, verhaal hè, met de cultuur en de context, zodat ze uh, vertrouwen hebben en ook hulp gaan vragen, want ze komen echt niet naar je toe. Oké, okay. ja, mooi. Dankjewel. Jij, heb jij nog iets waarvan je zegt dat moet ik echt kwijt? Dat moet ik echt delen? Ja, dat, dat, uh, dat ben ik weer rond met waar we begonnen. Van toch dat delen. En ik, ik wil benadrukken van de, de producten die, die, er nu, die er nu liggen, die zijn enerzijds heel inhoudelijk over kennis en zo, maar ook... sommige zijn heel erg emotioneel. Uh, tenminste, die komen heel ja, erg binnen. Uh, dus deel dat ook met elkaar. Hè? Want, uh, wil je iets bereiken, dan is kennis delen niet voldoende, maar deel ook die emoties. Want dat is, dat is wat het belangrijk maakt. Mooi, mooi. Ik neem lekker de vrijheid, want dat mag volgens mij best wel als we aan elkaar praten rennen, om ook iets te halen uit deze ochtend. En dat is dat ik ergens gehoord heb over de combinatie van uh, zorgen voor een ander... dat je dat doet vanuit liefde. En volgens mij is dat echt etniciteit overschrijdend. En daar komt ook uh, het verantwoordelijkheidsgevoel bij. En wat mij betreft is het niet of-of... Maar het is een NN. En, -en. en dat zijn hele mooie basisuitspraken om mee te nemen in, in al dat vele werk wat we met z'n allen nog te doen uh, hebben. Ik, ik dank jullie hartelijk voor deze mooie afronding, uh, Carolien en uh, Stephanie. En uh, the floor is yours again, uh, Roschnie, uh, yeah. aan jou, de echte afsluiter.